Ben jij een coach, trainer of adviseur en heb je een iPhone als smartphone of heb je soms een iPad? Weet je dat je daar heel gemakkelijk video's mee maakt? Waar je ook maar bent, op kantoor, bij je klant, op een event of zoals ik op vakantie. Ik ben Noortje Jamaat van Verdienen met Video en ik leer zelfstandig ondernemers zoals jij hoe ze video's maken waarmee ze beter zichtbaar worden op internet en gemakkelijker klanten krijgen. Download de iPhone Video shoplijst op verdienenmetvideo.nl en ontdek wat je precies nodig hebt om zelf video's met je iPhone of een andere smartphone te maken.